update van Brian's vlog dat, dat is Hé, hey, wat leuk, een kleine Piet, eh, uh, uh, uh, oh, dat is Brian, met een pietenmuts. Maar dat betekent dat het alweer bijna 5 december is. Volgens mij gaan Brian en mama naar de intocht van Sint-Nicolaas en zijn pieten kijken. Wat leuk! Mama en Brian zijn onderweg van hun huis in de richting van de intocht. Lekker wandelen door Honselersdijk, met Sissy de hond. Brian hangt lekker in zijn draagzak te wachten tot de pieten binnenkomen. Hij merkt wel dat er iets aan de hand is, maar ja, wat? Dat merkt hij zo pas, denk ik. Oh jee, daar komt een heleboel herrie aan. Ja, ik zie het in de verte wel, maar hey, maar dat, dat, dat, dat is de intocht. Ja, ja, de Sint komt eraan. Er zit toch geen pepinoot in? <laughs> Good morning. Maar uh, Sanne, hoe vond Brian het eigenlijk die intocht? Ik moest even zijn oren bedekken voor het drumstel. Want die was best wel hard. Zo, de intocht is voorbij en Sanne en Brian gaan weer richting huis. Lekker slapen na al die herrie. Sissy zoekt naar haar huisje. En ja hoor, daar is hij! Het was een hele leuke middag met de indocht van de zin, Maar nu ga je toch echt gaan slapen, want zijn ogen die vallen bijna dicht. Tot de volgende keer allemaal.